Elisabeth, je zei dat je moeite had om meer groot te, te werken. Ja, ja, omdat ik een poosje afgeleid was door andere dingen. En ik zat veel binnen te werken. En toen dacht ik ik moet weer naar buiten. Ik was van de zomer in Italië. Dan heb ik landschappen geacquareleerd. En dat directe weer buiten zijn en dat licht ook. Ik moet weer in Nederland. Ik heb in de haven in het verleden ook uh, aquarellen gemaakt. Heel lang geleden. Dus ik weer terug naar die haven. En toen kwam ik weer die sluis tegen. En dan heb je die prachtige deuren die zo heel massief zijn. En dat doorkijk je dus tegenover die, ja, de andere kant van de sluis. Ja. Met dat mooie licht wat daar doorheen komt. En dat kroos wat op dat water zweeft. Ah. Oh, nou, ja. Toen dit. Dat is kroos. Heerlijk. Ja, links is Kroos, rechts is gras. Oh. Ja, uh, ja. Rechts, uh, links is Kroos, ja. ja. rechts is ook nog een beetje, een beetje groos. Ja. maar dat is uh, wat verder weg. Ja, we waren gisteren, Annabel en ik in een <coughs> parkje, bij ouders En ze bleef maar groos fotograferen, dat vindt ze ook zo mooi. Ja. Hè? En dan het ik gewoon zo een stukje niks is, ja. Nou, groos is ook mooi als je er doorheen gaat, want zodra je er doorheen bent gegaan, dan gaat het weer dicht, hè? Yeah. Het groeit weer, het, het ja, gaat binnen een ja, seconde weer eens. Het mooie van kroos is dat, dat het water is, uh, weerspiegelend of doorschijnend, maar kroos maakt het mat. Ik heb hier echt een mat, mat mm. uh, laagje erop. Ja. Daar vond ik ook met schilderen dat ik hoe ga ik dat doen? Want ik, wat, dit is wel een mat ding op het water en de rest heb ik een beetje transparant ja. geschilderd. En heb je ineens, uh, dus dat was even uh, moeilijk zoeken naar het evenwicht. Nou, het is prachtig, spul. vooral dat het bovenop ligt. Ik heb ook kroos in mijn eigen klein vijvertje. Ja. Dat is een ander soort kroos en dan moet ik af en toe eruit lepelen, want dat stikt alles. Dan ja, eigenlijk op het wel. Overvlakkige kroos, dat is prachtig. Ja. ja. ja. En, uh... en ik had een jonge hond, die kwam van mijn zusje. <laughs> en de las... ja, er waren ook En die dacht gewoon, daar ga ik even in, of overheen, oh, dus oh, je... oh. <laughs> die viel echt in de vijgeltje. Een ondervaren hond is dat dan, hè? Je hebt het is Een beetje zoals deze, een varen hond eigenlijk. Ja, ja, ja, zo'n pup, <laughs> ja, gewoon een pupje, ja. Ja. <laughs> Was ja, je kan deze ook een stukje groen maken, hè? dan is het uh, kroost wat hij uh, er Ja, dat ja, zou ook nog kunnen. En uh, laatste vraag, uh, dierenfotograaf wil je worden, dierenportretist? Nou, ik wil dat erbij doen, omdat erbij ik, doen. ik, ik hou ontzettend van, van zeker van honden. En ik merk dat je dan makkelijker een portret maakt dan bij een mens. Dat is die gelijkenis, dan kun je toch meer een type hond doen, Maar ja. je op focus dan een gelijkende hond, hè? Dat ja, ja, ja. Het, uh, ja, Ik heb maar die, die drie die ik gemaakt heb, drie, vier, heb ik me ontzettend veel plezier gedaan. Dus ik dacht, hé, hey, dat, dat is ook leuk om erbij te doen. Ja, dat is oké. Okay. Dan gaan we eventjes uh, goed uh, in de picture zetten.